Hey Helte, kun jij mij misschien wat vertellen over Secure Consulting? Ja, dat kan ik. Uh, secure Consulting is een nieuwe tak binnen Secure. En wat we daarin doen is het binden van cybersecurity en privacy professionals aan ons en die stellen we dan weer beschikbaar aan onze opdrachtgevers. En wat is daar dan precies de toegevoegde waarde van, Dan? Nou, wij hebben niet alleen heel veel kennis en ervaring van het vakgebied, cybersecurity en privacy, maar ook van de markt, de arbeidsmarkt. En daardoor zijn wij absoluut van relevante waarde in onze branche. En waar bel ik jullie dan precies voor, Erik? Nou, je belt ons als je op zoek bent naar een tijdelijke of een, iemand die wat langer inzetbaar is als een communicatief vaardige cybersecurity of privacy professional. En dan kan je op, contact opnemen met Ivar ja. of met mij.